Een beetje Barbie-roze, maar daar hou ik wel van. Ja. Hey jongens, ik was vandaag bij de Kiko Milano in Arnhem. Ze hebben daar best wel een grote make-up winkel met echt enorm veel make-up. En de producten die ik tot nu toe van Kiko Milano heb geprobeerd, waren eigenlijk best wel fijn. Dus ik dacht, laat ik eens een aantal lippotloden kopen en die uitproberen. Ik heb drie kleuren gekocht. Ik heb de 25 gekocht. Het is een beetje een, ja, het is een beetje nude, maar ook een beetje roze kleur. Uh, ik heb de 512 gekocht, wat meer rood-roze kleur, en ik heb de 533 gekocht, en dat is de New tint. En ik dacht, laten we deze eens even uitproberen in een video om te kijken hoe ze zijn. Dus ik ga ze gewoon één voor één aanbrengen en we gaan uh, zien wat het resultaat is. En of ze een beetje bevallen. Ze waren 2,50 euro per stuk. Dus dat is echt een heel mooi prijsje. Ik vind sowieso qua prijskwaliteit zit Milano eigenlijk heel erg goed. Weet je, het is niet heel erg duur. Het is net wel wat duurder dan wat je bijvoorbeeld bij Kruidvat vindt qua Essence en Catrice. Uh, maar vooralsnog prima te betalen. Dus uh, ik ga even mijn huidige lippenproduct daar afhalen. En dan gaan we ze uitproberen. Ik ben best wel. Ja, ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig en enthousiast. We zullen zien of het een beetje. Ja of het wat is. Oké, okay, laten we met de lichtste tint beginnen, dus de 520. Het is dus gewoon een potlood wat je moet slijpen. Hij is vrij roze. En uh, wat ik zo fijn vind aan lippotloden is dat, je, uh, dat ze heel weinig plek meenemen in je make-up tasje. En je kunt ze eigenlijk gewoon gebruiken als lipstick, want je hoeft niet alleen je lippen ermee te omlijnen, maar je kunt ze ook gewoon ermee inkleuren. Dus laten we daarmee beginnen. Ja, en dit is dus de 25. En hij is echt super pretty pink. Ik vind het eigenlijk een hele mooie kleur. Hij brengt super makkelijk op. Hij voelt heel zacht. En hij blendt ook best wel makkelijk uit. Mm, het voelt op je lippen ook wel heel prettig. Niet heel vervelend of zo. En uh, ja, ik vind dit wel echt een hele mooie... Het is een beetje bijna Barbie roze. Maar dan toch net iets donkerder. Ja, ik vind deze kleur wel heel mooi. Ja, dit is echt een beetje... beetje ja, hoe zeg je dat? Koele tint. Weet je, ja wel een beetje Barbie roze, maar daar hou ik wel van. Ja, ik, uh, ik vind deze kleur wel heel mooi. Hij matcht niet zo met mijn outfit, maar oké, okay, daar kijken we niet naar vandaag. <laughs> ja, mooie kleur. Oeh, ik ben benieuwd naar de volgende. Oké, okay, laten we de volgende doen. De volgende die ik ga opbrengen, dat is de 533. En die zou een beetje nude moeten zijn. Wat beter zou moeten matchen met deze outfit van mij. Oeh, deze is mooi. Heel mooi. Hij is echt nude. Maar dan wel een klein beetje roze. Dus niet te geel, niet te bruin. Maar wel echt, oh, wel echt een mooie kleur. Wauw. Deze is echt, uh, hier ben ik wel heel erg fan van. Ik vind nude sowieso mooi. Nudes komen eigenlijk altijd, weet je wel, je kunt altijd een nude kleur opbrengen. Wat je outfit ook is. Weet je, nude past overal bij. Ik vind deze kleur heel mooi. Ja. Ik, uh, ik voel deze wel. En hij brengt ook echt ja, even makkelijk aan. Ik ben hier wel heel, uh, heel enthousiast over. Nice. nice. Okay, de laatste kleur die ik ga opbrengen, dat is de 512. Die is een beetje ja, roze ro rozerood, een beetje fuchsia achtig Oeh, deze kleur. Die is echt in your face. Ah, ik vind hem heel mooi. Het bracht wel iets moeilijker aan dan de andere. Die andere lippeldoorden waren iets zachter. En deze voelde net wat harder. Dus ik moest iets meer mijn best doen om hem helemaal te verdelen. En ik ga mijn lippen nog ietsje meer overlijnen trouwens. En dit is dus de 512. En ja, ik vind dit echt een hele mooie kleur voor het voorjaar. Het is echt een beetje zo'n... Frisse roze-rode tint. Ik denk dat het heel erg leuk is als je een beetje een lichtblauw bloesje aan hebt. Dat je met een blazertje of met een wit bloesje. En dat het echt, echt eruit knalt. Ik, uh, ja, deze kleur vind ik echt fantastisch. Wauw, ik vind hem echt, uh, echt heel mooi. En dit zijn echt de ja, meest basic lip pencils die ze hebben. Ze heten Smart Fusion. En ja, je moet hem dus slijpen om hem korter te maken. Ze hebben ook wat andere uh, lippencils die je moet draaien bijvoorbeeld. Dat kan soms wat makkelijker zijn. Zeker als zo'n potlood opgaat. Weet je wel, en je bent bijvoorbeeld on the road en je hebt geen lippotlood. puntenslijper bij. En dan is het wel onhandig als je de lippotlood dan net op is. Dan wordt het wel ingewikkeld. Maar ja, ik vind deze lippotlooden eigenlijk wel echt... Ja, heel chill. Ik vind de verpakking ook wel mooi. Gewoon lekker sleek. Uh, zwart, uh, love it, lekker simpel, maar ja, prima en de doppen blijven heel goed zitten dat is heel belangrijk, want als het in je make-up tasje zit en die dop gaat eraf en dat lippadlood komt tegen allemaal andere producten aan dan krijg je echt, geloof mij, <laughs> echt één grote bende in je tasje dat is me echt wel best wel vaak overkomen, om eerlijk te zijn Dat in één keer dat je je mascara uit je tasje haalt en denkt van, hey, wat doet die roze streep in één keer op mijn zwarte mascara maar goed, <laughs> dat is iets anders ja, ik, ik vind deze kleuren heel mooi en de lippadlood zijn echt makkelijk aan te brengen. Ze zijn een beetje smudgy, niet te veel. Ze dus zijn nog wel hard. Maar wel zachter dan een normaal lippotlood. Meestal zijn ze zo hard. En dat is heel moeilijk om je lippen helemaal volledig in te kleuren. En ik vind dit dat deze een goed midden houdt tussen zacht en hard. En ik vind de kleuren ook heel erg mooi. Ze zijn best wel intens ook. Maar ik hou er wel van. Ik vind het wel leuk als je echt een beetje zo'n zo uitspattende lipkleur hebt. Ja, ze zijn alle drie dus echt heel verschillend. Maar wel echt heel mooi. Dan moet ik wel zeggen. Kijk, deze kleur lijkt best wel op wat ik heb aangebracht. Maar bijvoorbeeld, ja, die roze. Die was wel echt anders. Qua achterkant dan op mijn lippen. Hij was wel echt lichter dan op mijn lippen. Uh, maar die nude vond ik ook echt. Heel mooi. Wat is de eindconclusie? De eindconclusie is dat ik eigenlijk voor 2,50 euro dit hele fijne lippotloden vind. Ik heb ook een andere in mijn make-up tasje zitten. Dat is weer een andere kleur. Ik ben even te lui om die erbij te pakken. Maar ik vind dat deze lippotloden ook heel goed blijven zitten gedurende de dag. De kleuren zijn heel erg mooi. En Kikuna heeft zo ontzettend veel kleuren. Dus er zit altijd wel een kleur bij uh, die je zoekt. Dus dat vind ik heel prettig. Maar je moet wel echt even de tester in de winkel erbij pakken. Omdat het aan de achterkant staat... Niet altijd helemaal overeenkomt met wat er daadwerkelijk ook echt in zit. Soms is die kleur op de achterkant toch anders. En dan kom je thuis en denk je. Oh, het is toch wel een heel andere kleur. Weet je, en dan valt het soms een beetje tegen. Maar uh, ja, ik vind het heel chill. En weet je wat ik ook zo fijn vind met deze lipgloss? Dat je helemaal geen lipstick meer nodig hebt. Weet je, wel? je kunt gewoon het potlood gebruiken om heel je lippen in te kleuren. En dan ben je er gewoon al. Dat vind ik echt heel chill. En zeker met deze wind op dit moment. Als je een lipgloss op hebt bijvoorbeeld. Dan maait je haar in je gezicht. En dan zit de lipgloss in je haar. En dat is zo naar. En heb je dus met lipsticks of er helemaal geen last van. Dus uh, ja, voor 2,50 euro zeker goed geslaagd. Ik ben benieuwd, wat is jouw favoriete kleur... Welke van deze drie vond jij het mooist bij mij? Uh, laat het me weten. Heb je zelf ook nog andere kleuren van Kiko Milano, lippotloden die jij gebruikt? Laat me weten of welke ik moet kopen. Dan probeer ik hem uit. Uh, ja, ik ben, misschien heb jij wel een favoriet. Let me know. Uh, ik hoop in ieder geval dat je deze review leuk vond. en uh, Geef een duimpje omhoog als dat zo was. Uh, bedankt voor het kijken. Heb je verder nog tips, tricks, suggesties, vragen? Wat dan ook? Let me know in de comments onderaan. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je vaker van zulke video's wilt zien. Voor nu zou ik zeggen, heel fijn weekend nog. Geniet er lekker van. Voor het weet is het weer voorjaar. En kunnen we allemaal weer lekker rokjes aan. En gewoon, uh, weet je wel, ik ben gewoon zo klaar met truien. En... Vesten en sjaals en wanten, en ja, haar wat helemaal door de wind, door de war is. Maar goed, uh, dat is gewoon. Ik, ik heb een soort van winterdip. Nou, ja, ik heb niet echt een winterdip, maar ik ben wel echt mega klaar met de winter. Dus, uh, nou, uh, het wordt vanzelf voorjaar. Gewoon afwachten en uh, gedeeld hebben. En ja, ik, ben ook wel weer, ik heb ook wel weer gewoon zin om lekker veel, weet je wel, uh, lekker bruin te worden, in de zon te liggen en te genieten van de warmte van deze kou is echt horror. Maar goed. Oké, okay, het wordt vanzelf lente, dus uh, ja, dat moeten we gewoon in het hoofd houden. Ja, uh, yeah, ik uh, zie je bij de volgende video weer. Doeg!